Het erasmus MC uh, betekent eigenlijk heel veel voor mij. Het is voor mij gewoon een beetje een soort van. ook al is het helemaal nieuw, maar het blijft toch een beetje ja, thuiskomen. Leuke plekken waar de studenten komen om te studeren. Netjes, strak, modern. Goede bereikbaarheid, uh, goede communicatie. En ik vind daar hele uh, goede doktoren aan te werken. Gewoon heel veel kennis en uh, ja, voor ons gewoon heel duidelijk. En uh, ook heel het behandelplan gewoon allemaal. Uh, gewoon super geregeld. Een onderzoek naar toekomstige kwalen die er zijn, dat zie ik meer als Erasmus dan alleen een ziekenhuis. Voor haar zie ik het meeste qua ontwikkeling verder, dus wij kunnen hier meer ons ei kwijt en kunnen we ons beter helpen op deze locatie. Ik ben een paar keer geopereerd daar en ik ben er elke keer goed uitgekomen, dus dat is eigenlijk voor mij... Het allerbelangrijkste natuurlijk. Mijn beide kinderen zijn geboren in het Erasmus MC. Uh, beide keren had ik een medische zwangerschap. Uh, en mijn zoontje is geboren met een inleiding. En mijn dochter is geboren met geplande keizersnee. Dus ik heb er zeker mooie herinneringen aan. Ik was zeer tevreden, Al stond ik hier niet. Dan zat ik waarschijnlijk nu in een rolstoel. Ja, eigenlijk gaandeweg door mijn hele leven heeft het wel uh, gehouden. Hey, wij komen hier al wel vaker. En tot nu toe uh, allemaal positief. Alle mensen zijn lief. Iedereen is lief voor vee, dus dat is voor ons het allerbelangrijkste. Ik zou het zeker aanraden om inderdaad, uh, als je iets medisch hebt, naar het Erasmus MC te gaan. Uh, en verder vinden we het gewoon ook een heel mooi baken in de stad. Een groot gebouw wat duidelijk zichtbaar is doordat het wit is. Je hoort er eigenlijk over heel de wereld over uh, en dat vind ik wel mooi. Iedereen als je eraf voor dat je dan gelijk Rotterdam de denkt. Ja, Ik ben er helemaal trots op, ik woon zelf in Rotterdam. Dus uh, voor mij, iedere keer dat ik langs ga, is het voor mij echt kijken wat. Het is gewoon een, een ziekenhuis met heel fijne medewerkers die ook echt uh, je als persoon voorop stellen in plaats van uh, je medische zaken. Dus dat was uh, ja, een hele prettige ervaring. Rotterdam u dan mag trots zijn op zo'n ziekenhuis.